Ik heb net de master drop techniek hier geleerd bij ProNails. Ik ben er zeker fan van, omdat het zeer doen aanlegt. De reacties van de klanten zijn ook super. Ze zeggen, amai, dat is snel, eenvoudig, dat ziet er zo natuurlijk uit. Dat is echt wel heel tof. Je kunt de nages heel toe zetten nee, nee. en um, ja, het is ook ja. een hele toffe techniek om sneller te werken in salon. Ik heb vandaag de techniek OneDrop uh, gevolgd en ik vind het super, ik ben er uh, heel content van. Ja, geërvaart wel het verschil met de gewone gel en de Blink is super. Veel beter dan de andere topcoats of ja, eindlaag. Ik vond het heel makkelijk in gebruik, het resultaat is ook heel mooi en uh, zeker tijdbesparend. dus ik ben tevreden. Ja, het is een super product. Het is wel leuk om hier te werken, ik uh, heel snel en uh, echt een houdig. Uh, ik vond het eigenlijk heel gemakkelijk, uh, het loopt heel vlot en het is inderdaad wel heel handig, want je bespaart er toch wel veel tijd mee. Ik vond het een heel goede ervaring, een heel goed product. Uh, het werkt heel dun heel gemakkelijk in uh, gebruik. Uh, ik denk wel dat het iets is wat de klanten vragen.